Welkom bij deze eerste video van de cursus Studietips voor efficiënt leren. Ik ben Danielle en in deze cursus wil ik mijn beste studietips met jou delen. Wat we gaan doen is eigenlijk stap voor stap, jouw periode langs, om te kijken welke technieken waar het beste werken. We gaan het onder andere hebben over passief leren en actief leren en hoe je die het beste kan toepassen om de gaten in jouw kennis te ontdekken. En zo natuurlijk hogere cijfers te halen op je tentamen. Maar dat niet alleen, maar ook gewoon meer zelfvertrouwen krijgen in dat je het snapt en dat je met zelfvertrouwen die tentamenzaal in kan lopen. Dit doen we aan de hand van eigenlijk een stappenplan waarbij we eerst gaan kijken wat je zou moeten regelen bijvoorbeeld voor een goede start in jouw nieuwe blok, hoe je moet gaan plannen, hoe je jouw motivatie hoog houdt, hoe je het beste aantekeningen kan maken tijdens de les, hoe je een goede tentamenplanning maakt. Zeker als je heel veel toetsen tegelijkertijd hebt. Ik zal me eerst zelf even voorstellen. Ik ben Daniëlle en ik heb een eigen YouTube-kanaal, wat Juf Daniëlle heet, voor verpleegkundestudenten. Ik heb zelf geneeskunde gestudeerd en ik ben nu dus arts en ik heb dus het een en ander aan ervaring hoe het is om heel veel kennis en heel veel feiten te moeten stampen en daar zoveel mogelijk van te onthouden. En dat natuurlijk op een zo efficiënt mogelijke manier. Nou, wat, wat is nou efficiënt leren? Wat mij betreft is dat niet de tijd die je erin stopt, maar hoeveel kennis je ervan hebt onthouden op het moment dat je het nodig hebt. En daar gaat eigenlijk deze cursus over. Hoe kan je jouw hersenen gebruiken in jouw eigen voordeel? In de volgende video gaan we kijken hoe jouw hersenen informatie opslaan. En vervolgens gaan we die informatie gebruiken als basis van welke studietechnieken werken wel en welke werken niet. Dus vind jij het leuk om te leren hoe jouw hersenen leren en hoe jij dat in jouw eigen voordeel kan gaan gebruiken? Dan is deze cursus echt wat voor jou. En dan zie ik jou in de volgende video over hoe jouw hersenen leren.